U ziet de VT Wonenbladen op de achtergrond. En deze woning zou zo een woning kunnen zijn die in de VT Wonen thuis wordt. Met een mooie voorkamer. Doorlopen naar een prachtige woonkeuken. Waar je heerlijk kunt zitten. En ook genieten van de tuin. Die staat nu vol in de zon. En ik nodig u graag uit om hier te komen zitten. In het zonnetje om deze woning te bewonderen. Bel ons op 0251. 655086.